Toen dacht ik, ondernemen wat de fuck is dat? Ik heb nog nooit van gehoord. We willen fucking veel impact maken als ondernemers. Met hun podcast Lotgenoten bieden ze ondernemers elke dinsdag een lotgenoot die inspireert. Uh, Jaro Knoppert en Koen Stamp. ze zijn mijn gast. Welkom bij cvd tv Jaro en Koen, ze noemen jullie jezelf. Jullie noemen je nooit de achternaam, hè? Nee, klopt. Nou, daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt. Ja. Het is wel een mooi verhaal. Wat eh, dan? Nou, we zeiden altijd welkom bij de Lotgenoten Podcast. Aflevering Zo en Zo. Mijn naam is Jaro Knoppert. Ik ben creatief marketeer. Naast mij zit Koen Stam. En Op een gegeven moment zaten wij elkaar aan te kijken. Dachten we, ja, wie geeft daar nou een moer om? Nee, maar Jaro Knoppert, ja, boeien dat die creatieve markt is. Boeien begin gewoon een boeiende podcast. Dus we hebben het helemaal afgeschaafd naar uh, welkom bij de Lot Podcast. Mijn naam is Jaro en tegenover mij. Zit groen. Oh ja, naast hmm. mij of tegenover ja. inderdaad. Ja. Ja. En uh, uh, we zijn zelfs aan het denken om dat uh, helemaal, helemaal eruit te halen. Ja. Ja, Oké, okay, misschien meteen al een van de lessen die we kunnen hebben. Begin zo snel mogelijk op YouTube. In ieder geval, en want in die eerste 30 seconden moet het gebeuren toch? Ja, ik ben ik zit in hetzelfde proces hoor. Dat je, de liedertjes en introotjes en je kan ook gewoon meteen met het gesprek beginnen. Exact, want mensen hebben de thumbnail en de titel toch al gezien. Ja, klopt. Dus uh, die staat alles in. Hey, het gaat goed hè, met jullie. Ja, het gaat zeker goed. Ja. Zeker. Ja. Even, de vijf, even de cijfertjes. Ik heb even snel, uh, maar ik mis vast nog een paar kanalen en zo, maar je zit, jullie raken op het moment van opname bijna de 20.000 op Insta, 20.000 abonnees bijna op YouTube. Ja. 65k zo'n een beetje op TikTok. Ga je naartoe nu? Correct. Uh, waar zitten jullie naar de podcast? maar dan kan ik geen abonnees en zo zien, maar die dat gaat ook hard, denk ik. Ja, dan? zeker. Ja, daar zitten we nu ook boven de 10.000 ja. volgers of zo. Op ja, Ik weet niet. En ja, wat ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. mis ik is dan nog? Snapchat. Oeh, goeie vraag. Snapchat, ja, Snapchat zijn we nu net op begonnen. Dat gaat ook wel hard. Dat qua volgers loopt het allemaal wat achter. Maar daar zie je ook. Daar hebben we echt wel in de eerste 28 dagen dat we dat deden. drie, vier ton weergaven. Ja. Mm -hmm. uh, omdat we gewoon diezelfde content pakken. en repurposen op, op elk platform. waar we nu. Want dat zie je natuurlijk nu. Hè? Al die short content uh, ja. aanpakken. Dat, dat wordt nu. Dat is van TikTok doorgedreven naar Instagram. Dat wordt YouTube. En dat zie je nu ook op Snapchat, uh, LinkedIn. Dat zie je overal doorkomen. Ja. Zelfs Pinterest is daar nu volgens mij uh, naar voren. Zal ik jou vertellen dat ik daarvoor vorige week wat mee gestart ben en dat ja. werkt. Ja, ja, gaat goed. Nou, je kan heel, dit, Wacht even, dit moet een interview worden, hè? maar wacht even. Ja, ja, ja. We doen namelijk een beetje hetzelfde, hè? dus ik vind leuk om te zijn. Uh, nee, je kan een uh, YouTube-video, je kan letterlijk met één klikkie, kun je zeggen share op Pinterest en dan hoef je op Pinterest eigenlijk alleen maar te zeggen ok. En okay. dan staat die als een pin op, dus ik merkte eigenlijk na 24 uur, ik een stuk of 20 even zo opgezet en die ja. hadden al 10 of 15 weergaven. Dus mm -hmm. weet je wel, ja, is nog verder niks, maar het begint wel te bewegen. Ja. Dus dan had ik zoiets van ja, weet je, de moeite van één knop is toch weer een kanaal erbij, uh, dus uh, dus mm -hmm. dus ik weet niet of Pinterest, misschien is Pinterest wel de next thing, wie weet? Hey, ja, wie weet? En, ja. Uh, en dat is het idee dat wij ook nu hebben. Zeker nu we een team aan het uitbreiden mm -hmm. zijn. Van er zitten jongen toch de hele dag alles te posten en dat ja. doet je gewoon goed. Ja, ja waarom zou dit niet ook op Snapchat en op LinkedIn ja. en op nou elk mogelijk denkbaar platform gewoon gooien? Hebben jullie noemen dit nog wel een podcast? Hè? Ja. ja. Waarom? Waarom niet? Ja, Goed. dat is wel grappig. Heel veel mensen noemen het Lotgenoten. Dat zei je net ook. wij noemen het zelf eigenlijk Lotgenoten Podcast. Dat is ja. eigenlijk ook de naam die... ons oh, bedrijf het heet ook echt Lotgenoten Podcast. Ja, Sommige ja. mensen denken dat het zeg maar is Lotgenoten en dan Podcast erachter, omdat het een podcast is. Oh, net als ja, Lotgenoten evenementen, Lotgenoten. Ja, ja, exact. Ja, zo ja, zei ik ja, het ook. Ja, maar het is ja. eigenlijk gewoon Lotgenoten Podcast. Dat oh, doe ik intro dan. straks wel even opnieuw. Ja. Dat het ja, er strak voor zit. Het is gewoon Lotgenoten Podcast. Ja, maar er zijn heel veel mensen die die ja niet niet de fout maken maar die ja ik snap dat wel Want ja. het is heel vaak uh, de joe rogan podcast ja, dat is gewoon joe rogan ja, tegen mij zeggen ze ja. ook van nee hey, die cvd is een leuke podcast terwijl, ja. het, terwijl ik primair op youtube zit maar ze noemen het toch een podcast ja. Want wat ja. is jullie, hebben jullie een focus kanaal of is het echt alle kanalen zijn net zo belangrijk nee we hebben wel mm -hmm. duidelijk een focus uh, kijk mentaal vind ik alle kanalen wel even belangrijk maar uiteindelijk zie je gewoon dat bij ons youtube uh, is ons uh, kindje ja. en daar halen we ook wel zo'n 75% van de alle weergaven die we maandelijks realiseren komen ook dat van YouTube. Ja. ja, het is wel interessant, want we hadden denk ik iets van 12 maanden geleden, meer dan 12 maanden geleden, maar vorig jaar in begin 2022, toen zaten wij op Spotify en op YouTube en toen hadden we op een gegeven moment, gingen we kijken naar de analytics en wij focusten ons altijd op Spotify, want ja, het is een podcast ja. en YouTube is gewoon voor erbij. Alleen qua SEO en qua thumbnail en qua titel. Je hebt heel veel opties op YouTube om verder uit te groeien. En die waren destijds heel erg gelimiteerd op Spotify. Ja. Toen gingen we een beetje testen op YouTube en we merkten in één keer dat we daar veel harder gingen groeien. Ja. Toen zeiden we, doe in op YouTube. Ja, en SEO werkt natuurlijk het Google resultaat. Het doet natuurlijk mee, dus het is natuurlijk veel makkelijker te delen en te doen. En ja. Uh, ja. Ja. Uh, terug naar het begin. Want dat, uh, ik heb mijn research gedaan, maar jij, toen jullie elkaar ontmoetten vond jij hem een irritante eikel, toch eigenlijk? Ja, ja dat eerlijk zijn. Ja, dat is ja, heel goed. Dat <laughs> eerste, eerste contact, ja, ja. man. Uh, wel leuk. Um, ik weet niet, we hadden gewoon met een uh, vriend van mij gingen we bij een vriendin van ons gingen we wat drinken. En daarna gingen we ook uit de stad in. En ik ben zelf best wel een rustige jongen. <laughs> en, alles lekker. Ik hou er ook van als ik weet wat ik kan verwachten. Af en toe ook wel een beetje van chaos. Ja. Alleen hij was er die avond bij en ik weet nog wel dat hij een beetje popioop deed, een beetje druk was. En ik dacht van ja, dat is mijn ding. Leuk en aardig allemaal, maar het is gewoon veel te overdreven al dat ADHD-gedoe. daar Heb ik helemaal geen zin in. Ja. Um, maar dat was die avond. En ik vond het ook gewoon verder prima. Hè? Het is niet zo dat ik, uh, dat ik uh, ging uitschelden of dat ik ruzie met hem had. Nee, Helemaal nee. niet. Hij was gewoon irritant. Gewoon van, oké, okay, prima vanavond. Ja, dan nou, had ik je die per se nog ooit te zien. Je liet me gewoon links liggen. Ja. Zeg maar, er waren genoeg mensen om geen contact met mij te hebben... zonder dat iemand het gek ging. Ja, ja, ja, ja, ja. Precies, ja, ja, precies. Hij had niet je voorkeur. En, en ja, ik was ja. toch veel te druk met Poppy, hopie doen. Dus als er iemand ja, maar op mij en... lachte, dan focuste ik daar wel op. Ja, als hij dat niet ja. deed, dan mocht hij ook prima <laughs> <laughs> links Noem. blijven liggen. Ja, precies. Ja, het leuke was daarna, zeg maar dat mijn ex en zijn uh, huidige vriendin waren echt beste vriendinnen van elkaar. Nog steeds? N nee. Oh. Nee, dat is Gaan puntje. we niet op in? Dat, dat laten we nu lekker links liggen. Maar um, die wilden graag een keertje op dubbel date gaan of zo. Ik had er verder niet zo heel veel zin in. Uiteindelijk hadden het wel gedaan en gingen we lekker naar de McDonald's. En uh, daarna gingen we buiten. Het was lekker zomers. Dus we gingen lekker buiten zitten. En toen ging. Echt met hem praten. Maar mm. Toen was hij gewoon. Toen wat bleek hij wel mee te vallen, ja. Toen dacht ik in één keer van, eh, hey, is best wel een aardige gast. Hij weet veel. Je kan ook over heel veel verschillende onderwerpen is ook een van zijn krachten. Hij weet over alles weet hij wel iets. Maar ik kan met, met best wel veel dingen over hem praten. En hij vertelde ook veel al over zijn persoonlijke, ja, bijvoorbeeld over ja, vroeger ja, dat een psycholoog is en zo. Zeg maar, open, ik ben, open. Ja, ja, altijd precies. zo. Toen dacht ik in één keer, hé, hey, wat een aardige gast man. Hmm. Toch, dus nou, wel. toch wel. En daar is het een beetje uit begonnen. Hmm. Vroeger werd psycholoog lopen, zei hij nou? Ja, dat is meer. Dat is inderdaad een heel random voorbeeld. Om nou, het dat zo te onthouden. Maar meer zeg maar. van wat ik, wat ik altijd heel erg gehad heb. Ik heb toen ik jong was best wel een soort van gestruggeld met mezelf. Niet dat ik nou heel speciaal. Ik heb niks bijzonders meegemaakt. Hmm. Maar ik had heel vaak de vraag: doe ik er wel toe? Koen zei laatst tegen mij: Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik nergens echt goed in was. Hmm. Op de basisschool had je iemand die was wat goed in voetbal. En die ander was de beste in wiskunde. En iedereen kon wel iets. En ik was overal Meh. Ik kon niet echt voetballen, maar ik was ook niet slecht. Het was gewoon overal de middenmoot. En ik denk dat dat me heel onzeker heeft gemaakt. Dat ik van, ja, waar blink ik eigenlijk in? Uit waar doe ik er eigenlijk in toe? Nou, mm. daar was ik heel onzeker. Dus ging met psychologen. Maar ik was daar altijd heel open in. Ook omdat ik zoiets had van... Ja, ik vond het wel tof om een soort van die guy te zijn die... Ja, ik weet niet, de stoere gast was in de vorm dat ik gewoon scheid had. Iedereen mocht alles weten. Mm. Gewoon radicale eerlijkheid. En, en ik weet niet precies waarom, misschien een stukje vanuit thuis ook of zo. Maar dat was een soort van op een gegeven moment mijn identiteit die ik mezelf aan het gemeten. Mm. Maar ik merkte ook dat mensen daardoor zelf weer meer open worden. En dat pas ik nog steeds wel toe in gesprekken. Van, op het moment, en dat was zeker op de middelbare school. Op het moment dat je op de middelbare school komt en je wil dat iemand zich openstelt aan jou. En jij stelt jezelf kwetsbaar op. Dan in het geval dat de ander zich kwetsbaar opstelt, kunnen jullie elkaar beiden eigenlijk ergens op pakken. Ja. Doe ik dat niet, wordt het voor jou veel moeilijker. Dus dat was altijd mijn ding, dat ik dacht, als ik me kwetsbaar opstel, ik kan het wel hebben als je daar grap over maakt. Dus dat vind ik het prima, maar dat geeft ook jou weer ruimte waardoor ik een diepere relatie kan aangaan. Ja, en dat laatste gebeurt vaak, want hoe open je je stelt, hoe in de praktijk wijst uit dat het dan juist minder vaak gekwetst wordt, volgens exact. mij. Exact. Ja, ja. ja. um, wanneer kwam voor de eerste keer, want dat ontstond een soort vriendschap, mag ik zo zeggen? Mm -hmm. Zeker. Ja? ja, want jullie zijn dus eindelijk en, en vrienden nu en zakenpartners. Ja. ja, En goeie eigenlijk goeie. altijd vrienden was altijd het eerste. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Eerst vrienden. Ik denk Toen lotgenoten. lotgenoten. Toen ja. lotgenoten. Ja, doen, uh. ja. ja want we, voor, oh ja, wacht even. Die moeten we ook even doen. Dat is echt pijnlijk. Want uh, lotgenotenpodcast daarvoor. Jullie waren een soort van ondernemer ook, hè? Ja, een soort van voor. ondernemer. Ja, ik denk dat dat. <laughs> dat is even <wel> <laughs> ja. ja, maar dan beginnen we even met de good, good cup. Koffie cups. Exact. Ja. Ja. ja. Maar dat ging net niet helemaal. Ik, heb, de, de, de, ik zie de Google reviews. Die zijn echt kut. Ja, ja. Nee, dat ging. Het was uh, de uitdaging. Ja, Google reviews nu zijn echt kut. Omdat ja. op een gegeven moment gewoon. Er gebeurt niks. Meer alleen meer. dat bleef maar over, zeg maar. Ja. Um. Wat het was, ik was begonnen met dropshippen, ooit, lang geleden. En ja, ik dacht, ja. daar ga ik geld mee verdienen. En toen ja. had ik een product gevonden, hervulbare koffiecoops voor een espresso en een Dolce gusto apparaat. En ik zag dat in Spanje was er een bedrijf die dat best wel groot deed. Ja. Ik dacht van, nou, oké, okay, ik heb daar een leverancier voor. Nou, dan laat ik daar een paar verpakkingen bij maken en alles. En dan kan ik dat in Nederland ook uitrollen, want het was een duurzaam product. Je kon zelf je koffie kiezen, er dus zat echt wel veel upside Iedereen aan. Iedereen zuigt koffie, dus een grote groep. Exact. Ja. Dus ik dacht, nou, top. Alleen het, de uitdaging, dat is hetzelfde. Iedereen zuigt koffie Koffie is een heel gevoelig ding voor heel ja, veel mensen. Ja, ja, ja. Hoe je het drinkt, wat ja, ja. je het drinkt, moet ja. geen gezeik zijn, et cetera. Dus een hele lange tijd ging het heel goed en ik was lekker aan het schalen. En op een gegeven moment deden we 30, 40.000 euro omzet met 5000 euro winst ongeveer. Dus per. per maand. Oh, dus hey. dat, dat begon allemaal best wel leuk. En toen belde de bijenkorf op van hé, hey, we willen het graag ons, je product neerleggen bij ons. Dus het was allemaal dingen dat ik dacht ja, hé, hey. dit is top. Ja. En op een gegeven moment uh, was ik uh, iets te enthousiast als een jonge ondernemer in het verkopen. Dit gaat goed hè, de ROAS op mijn advertenties, top, door, door, door, door. En toen was het ineens van oh. Kutsoi, ik heb nog minimaal een maand voordat mijn nieuwe inventaris er is. Maar over twee dagen is alles uitverkocht. Ja. En dat heb ik toen heel erg geleerd. Dat wil je voorkomen dat je uitverkoopt. Want op het ja. moment dat je uitverkoopt, moeten alle advertenties uit. Nou ja, ja, klanten ja, ja. kunnen niet bestellen. Ja. Eén grote letdown. Nou, uiteindelijk ging ik daar meer, weer live mee. En toen lukte het niet. En op een gegeven moment merkte ik ook dat hoe grotere schaal ik ging schalen. In het begin waren het mensen die van duurzaamheid hielden en een passie hadden voor koffie. Dus die namen de tijd om dat uit te testen. Maar als je de, de, de crossing the chasm bij wijze van spreken in innovatietermen. Dus je gaat een grotere doelgroep opzoeken. Krijg je ja, steeds ja. meer mensen die misschien koopjesjagers zijn. Of simpelweg Nespresso drinken. Maar denken... Ja, best handig eigenlijk als het duurzamer is maar het was een product met een handleiding je moest wel de juiste maling hebben mm. een espresso kan je niet zetten met een filtermaling. Mm. en dat voor mij zat daar weer tussen in een mokka pot maar dus ze moest je daar moest je bijna servicedesk kan inlopen richting. exact en dat ging zo eten aan mijn marges de retouren ja, dat werkt uiteindelijk niet meer dus dus ik was zeg maar heel hard aan het werk voor 1% of twee procent marge en wat is dan de les om dit goed want daarbij moment mee gestopt moet ik het dan zo zien ja, ik ben nu nog steeds wel via bol.com mijn overige voorraad aan het, aan het verkopen. Ja. Want ik had echt nog duizenden euro's aan voorraad liggen. Uh, maar de les die ik geleerd heb, uh, is denk ik vooral dat financiën gewoon zo gruwelijk belangrijk zijn. Om dat goed op orde te hebben. Ja, en wat je ook heel veel hoort in de tech, van zorg gewoon dat je iets hebt wat in het begin ontiegelijk winstgevend is. Mm. Want er komen nog zoveel dingen die gaan eten aan die winst over tijd. Over het uh, mensen aannemen, et cetera. Als je niet in het begin heel veel ruimte hebt, mm. ja, dat dat met de tijd aan je gaat vreten. En ik had in het begin het een soort van mooi rondgerekend. Ja, ja. Dan, dan kom je op een gegeven moment tekort. Ja, en zeker als je in de, in, met voorraden en je moet gaan schalen, je moet heel veel voorraad aangelopen kopen, dan moet je exact. ervoor financieren. Ja. En, uh, dat ja. is natuurlijk een hoop gezeik. Ja. Um, en jij had iets met toch? student toch? Neurostudent, was het? Ja, klopt. Je is het was... ook goed in het Engels, neurostudent. Ja, natuurlijk. Ja, neuro Sommige mensen zeggen neurostudent. Neurostudent. Nee, dat is ja, een ja. neurotisch studentje. Nee, ja, neuro neuro -student. Dat was Koen. Cool. <laughs> ja. Maar wat was dat? Uh, wel een interessant verhaal. Ik uh, begon op een gegeven moment met mijn hbo-opleiding. En ik moest gewoon uh, het echt van het harde werk hebben. Maar ik was niet echt de meest slimme student. Huh. Op een gegeven moment uh, moest ik 50% van mijn totaal kansen. En ik dacht op een gegeven moment van ja, het is leuk en aardig allemaal. maar ik ben In de kerstvakantie ben ik bezig, in de zomervakantie ben ik bezig. Ik heb nooit meer vrije tijd. Ik ben altijd tot diep in de nacht mee aan het werk. Maar ja, het lukt me niet terwijl ik naar andere mensen kijk... en die doen me twee vingers in de neus. En mijn opleiding was life sciences. En daarmee leer je ook hoe je bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen moet lezen. Dus wat ging ik doen? Ik ging meer research doen. Oké, okay, hoe werkt het brein precies? Hoe werkt motivatie, focus? Zijn er bepaalde leerstrategieën die efficiënter zijn dan andere? En ik kwam erachter dat dat allemaal waar is. Er zijn bepaalde strategieën die mensen onbewust, of studenten onbewust toepassen, waardoor ze hogere cijfers halen. Terwijl als je andere leerstrategieën toepast, hou je gegarandeerd gewoon lagere cijfers, maar het kost wel veel meer tijd. Nou, misschien kan je het raden, maar ik deed eigenlijk alles wat ik niet moest doen, dat deed ik. Um, en ik ging dat in een zomer, na mijn tweede jaar, ging dat omwisselen en ik ging juist die efficiënte leerstrategie toepassen en ik heb je bent een fucking wetenschapper jij. Eigen, hij is ja, echt een wetenschapper, toch? Ik, ik zweer het. Het is gewoon VU-niveau, hij is gewoon universiteits, het is Unie-niveau. Ja, wat wat je... is, was jouw studie? Want dat is wel leuk, weinig mensen weten dat. Ja. Wat heb jij gestudeerd? Ik heb uh, dus eerst Life Sciences, dat is hey. biomedisch labonderzoek. Ja? Dat dan dan wordt je, dus je, dus ja, je. Word je dus laborant. ga je podcast beginnen. Dan wordt je een laborant. En na mijn tweede jaar ben ik me gaan specialiseren in zoologie. Dus als uh, uh, proefdierkunde. zo dus dan ga je leren hoe je uh, dieroperaties moet uitvoeren. En in mijn... <laughs> Toen ben ik bij Cilix gaan werken in Amsterdam. Die doet zeg maar internationaal allemaal. Uh, ja, het is niet helemaal ethisch, maar uh, proefdieronderzoeken en zo. Maar ja. dan mocht ik lekker opereren. Vond ik helemaal geweldig. Uh, toen kwam ik terug. Jij met die, heb jij dieren en zo allemaal open. Ja. Uh, echt ja. waar? Ja. Ik vind dat echt een fantastisch idee. Vatten, muizen, haaien, <laughs> alle van alles. Haaien. En ook wat. Ja, ook ontleden en zo, alles. Maar die waren al dood. Die waren al dood. na nou, ratten en muizen niet. Want dan moet je opereren. En dan moet je bijvoorbeeld een bepaalde testen mee gaan doen. Dus dat betekent dat je gaat kijken. Ja, het is, het is trouwens ook een het <lacht> op de gaat heel veel. Ja, jij ziet er wel goed, maar je voor staat mij, goed op nu. <lacht> voor mij is het allemaal prima, maar maakt het niet. Nee, even. maar dit is oké. Okay, om het in het buiten te cool. zetten. Ja, nee, maar ook dat van heel veel uh, medische uh, ontwikkelingen die er zijn. moeten ja, gewoon op een gegeven moment op ja, ja. organismen getest worden. Ja, maar luister. Dit is altijd de... bijvoorbeeld met corona, inderdaad. Ja, van, ja, ja, ja, ja. Het moet getest worden op ja, ja. medicijn. En ja, kijken. en terecht, hier kun je hele ethische discussies over voeren. Of je nou wil dat de dierenproef maar het vindt plaats. En yes. het zijn geen schimmige bedrijfjes, er zijn al al Het is niet lipstick en dat soort dingen. Nee, die nee, nee, de nee, desktop, nee. Zeker, nee, nee. Zeker, nee. Het ja. was ook altijd vanuit de universiteit, hè, dus ik heb niet bij een farmaceutisch bedrijf. Maar, maar nooit overstap naar een chirurgie willen maken, dat je gewoon lekker mensen gewoon kan redden. Dat ja, vond ik leuk. Open hartoperaties. dat ja, shit. Dat was ook wel mijn route die ik wou bewandelen. Dus uh, ik, wou, uh, ik ben daarna een half jaar als mijne gaan studeren, wat ik cognitieve uh, wetenschappen toen ging ik naar buitenlanden Engeland want daar wou ik zeg maar een soort van CV gaan opbouwen zodat ik daarna aan een pre-master kon beginnen vervolgens een master zodat ik daarna een uh, PhD kon gaan doen in neuroscience ehm um, is gewoon nerd eigenlijk ja. wel toen kwam ik erachter sowieso kwam deze jongen daar Maar wat ik, ga je een een neurostudio nog afmaken verhaal? Oh ja, ja. Shit. want daar waren oh ja, we, ja. Ja. ja dus ga je maar aan de kant Want uh, want toen je, ging jij die kennis toepassen en ging dat toen werken op jouw studieresultaten. Ja. Dus okay. ik, ik er geen onvoldoendes meer. Maar hoe heb je er toen een business van gemaakt dan? Ja, daar begon het dus. Op ja. een gegeven moment kwam ik een uh, docent van mij tegen. In, uh, hij is een breinwetenschapper. En die zegt van ja, die strategieën ja die zie ik niemand gebruiken nee. ben ik onderzoek nee, naar maar gaan niemand doen. gaat dat soort surveys lezen nee precies en niemand dus gaat pub ofzo. met afstruinen af, af, zoeken. <lacht> hoe, hoe kan, kan ik beter studeren, studeren? <lacht> want alle mensen die niet goed studeren gaan per definitie niet op pub <lacht> hey, met zitten die gaan naar de pub <lacht> ja, ja precies ja, ik <lacht> maar, dacht van ja meerdere mensen doen dit wel maar het me dus helemaal niet <lacht> maar wat was de propositie dan van neurostudent <lacht> nou dat jij uh, hogere cijfers kan halen in minder tijd met veel minder stress door het gebruiken van de juiste leerstrategieën. En die leerstrategieën die kon je dan leren door een abonnement te nemen op Neurostudent of zo? Ja, ik, ga, ik kreeg bijvoorbeeld ik heb uh, trainingen gegeven op hogescholen. Um, ik heb ook een cursus gebouwd. Dus ik ben, ja jongens, ik ben een cursus. Uh, guru. Een guru. Guru. Um, zonder dat ik überhaupt wist van de hele wereld, maar oké. Okay. Uh, maar ik heb inderdaad ook een cursus erop gebouwd. Ik ben trainingen gaan geven. Ik ben langs alle scholen gegaan, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten. Om gewoon mensen te leren hoe dit allemaal werkt. En eigenlijk begon ik gewoon met trainingen geven omdat ik angst had voor presenteren. Aha. En vervolgens, toen kwam ik deze jongen tegen. Hij was toen bezig met zijn eerste onderneming. Toen dacht ik, ondernemen? Wat de fuck is dat? Ik heb nog nooit van gehoord. Niemand deed dat in mijn omgeving. En toen dacht ik, oké, okay, ja, misschien is dat wel interessant. Dus ja. ik ging hem op, hem op een gegeven moment bellen toen ik in Engeland zat. Van mijn daar zeg dus zei: ja, bro, hello, this is Koen. Hello, yes. this is Koen. <laughs> Splendid. From, <Mike>. from England. ja. <laughs> <Hi, hoor. laughs> En uh, ik was benieuwd van, ja, bro, jij bent nu aan het ondernemen. Yeah. Ik merk van, ja, als ik straks professor wil worden en ik wil uh, echt geld gaan verdienen, ben ik nog 10, 15 jaar bezig. Is er ook een andere route. En hij mm. zei van, ja, ik ben nu aan het ondernemen, ik kan je wel daar wat mee over gaan leren. En toen ben ik, toen ik in Engeland zat, eigenlijk daarnaast ben ik ook nog een bedrijf gaan opbouwen om ervoor te zorgen dat toen ik terugkwam en afgestudeerd was, uh, eigenlijk gelijk kon beginnen aan mijn bedrijf. Nee, Zonder nee. iets te weten van marketing of Maar sales heeft, heeft Neuros toen ooit geld opgeleverd? Uh, Jazeker. Het was altijd best wel aan de ene kant lucratief, omdat je natuurlijk gewoon trainingen geeft en cursus, Nou, dan heb je, maak je heel veel omzet. Ja. Uh, maar ik had één probleem en dat is, ik deed geen sales. Nee. Dus ik werkte aan mijn content. Ik was ja. een onderzoeker. Ja, dat snap je? ken ik. Ja. Dus dat was mijn grootste probleem. Ik um, durfde de angst niet te, te, te bestrijden om echt die sales te gaan doen. En dat is om, op een gegeven moment ook mijn ondergang geweest. Ik denk hm. nog steeds dat er een gruwelijke business in dit nog uh, steeds. Want het is, is. Nog steeds. Het is gewoon een goed echt. idee. Ja. ja. En ja, niemand doet het. Of het hele onderwijs gewoon omgooien. Dat is misschien efficiënter. Zeker. Ja, misschien is dat maar het ook gaat ook dieper klaar. denk ik ook dan alleen onderwijs. Als in van uh, gewoon het lezen en onthouden van dingen ja. is relevant. Ook als je advocaat bent of whatever. Het speelt in veel dingen wel. Ik vind het wel mooi, want ik, ik hoorde ook in, in gesprek met jullie dat jullie ook echt boeken lezen en zo. Hè? Lezen jullie dan i e of papier? Nu e. i. Altijd Albei. veel papier gedaan, maar ja. nu eigenlijk altijd... Even. Maar jullie lezen dus echt veel? Mm, het, is, het is bij mij echt met tijd en wijle. Ik heb een ja. tijd lang dan, zeker als begin, nee, ik ga ondernemen. Rich Dead Poor Dead, uh, Think and Grow Rich, ga je, al die uh, nee. dingen ga je lezen. En dan heb je een soort van, ja, je hebt nog geen bedrijf waar je een reet aan te doen hebt. Dus mm. ja, je bedrijf is eigenlijk boeken lezen en dan maar ontdekken van hoe ga mm. ik eigenlijk de boel gaan runnen. Mm. Nu ben je wat drukker, dus heb ik, maak ik minder tijd om te lezen. Mm -hmm. Maar nu hadden we bijvoorbeeld laatst wel wel van een coach weer een aantal boeken. En dan zelf wat dingen ontdekt van, ja, die moeten we er even doorheen beuken. En dan probeer ik eigenlijk meestal in een week gewoon een boek doorheen te knallen en dan mm. direct daar... Concreet, meestal lezen we ook gelijk nu boeken. Oké, okay, we lezen het allebei. halen het uit wat we denken. passen het toe op de business en kunnen dan weer verder, zeg maar. Dus maar jij zegt, er zou nog wel een markt in zitten in het, dat mensen beter kunnen lezen en daar kennis uithalen en dat gebruiken. Moet ik het dan zo zien? Ja, ik denk studeren ja. aan zich. Kijk, Koen weet ja. daar meer van dan ik. Maar ik denk dat er gewoon wel massaal, en dat trekt door naar uiteindelijk tot mensen op masters, van... De manier waarop je studeert is gewoon niet efficiënt nee. en je zou gewoon precies wat koen zegt met minder stress en minder tijd mm -hmm. betere cijfers kunnen halen en nou ja, ik als student heb veel stress gehad veel tijd verspild uh, en ja, ik had dan wel redelijke cijfers ja. maar ja je ziet gewoon dat daar veel in te doen is alleen het zijn studenten dus waar zit het verdienmodel Want studenten ja. hebben over het ja, algemeen niet heel veel vrij besteedbaar ja. geld nee hey, uh, ik hoor je al een paar keer praten over een coach hebben jullie een coach twee wat, hoe moet ik de, twee zelfs ja. ik dat zien um, nou Eigenlijk elke maand zien we hun en dan worden we helemaal bestormd met, ja, je moet de dingen gaan aanpassen of, hé, hey, we hebben deze twijfels, hoe zouden jullie dat aanpakken? En dan helpen ze ons van, hey, luister, hier is heel veel ruis, fix dat eventjes, jongens, je moet het deze kant op gaan kijken en niet die andere kant. En dan gaan we weer een maand gewoon strijden en ondertussen houden we gewoon contact met hun via bijvoorbeeld Slack of eventjes bellen met elkaar of af en toe eventjes callen. Um, en daardoor hebben we heel veel structuur gekregen de afgelopen drie, vier, nou, misschien zelfs vijf maanden, nu inmiddels. Want het is dus redelijk kort dat je ze hebt. Ja, nou. en, en zijn ze zelf ondernemer of wat? Zeker, zeker. Ja. Aha. Ja. Mensen uit de praktijk. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. 100% een aan aanrader. Um, investering waard. Ja, ja zeker, ja. Uh, Zometeen over het bedrijf uh, Podcast, maar even ook leuk, om want niet iedereen heeft die video met jullie tweeën gezien, is wel leuk, maar dan moeten mensen me even uitzetten in de beschrijving dat jullie, ik geloof, anderhalf uur met z'n tweeën lopen te ouhoeren over hoe het allemaal begonnen is en zo. Dat was een korte ja, aflevering dan. Ja, dat <laughs> was, was, ja, was een korte samenvatting. Ja. Ja, exact. Maar, uh, la, even, laten we het, met het prille begin van Podcast even pakken. Was dat, dat was bij je pa op zijn werkkamer, toch? Ja. Ja. Vertel eens, hoe begon dat? Ja, het begon, uh, moet ik echt helemaal naar van... Uh, waarom ga je nou überhaupt een podcast beginnen? Ja, zo, te, zo met uh, het ja. idee van Lotte ja, Podcast. Ja, Oké, okay, uh, wij waren dus, zoals Koen zei, hè, allebei bezig met ons bedrijf. Koen was terug uit Engeland, hij was bezig met Neurostudent, ik was met mijn webshop en de Good Cup bezig. En wij waren continu eigenlijk uh, uit bed, naar je bureautje in de slaapkamer, daar aan de slag en weer terug je bed in. Dus op een gegeven moment wordt je wereld best klein. Ja. En al je vrienden waarmee je altijd ging blowen, zuipen, weet ik veel wat je ging doen. Uh, die begrijpen het wat minder als zij op vrijdagavond zeggen: hé, hey, kom je chillen? En je zegt: nee, ik ga dit uh, verliesleidende bedrijf je <laughs> gaat nog wat meer tijd in duwen. <laughs> dus daar komt een beetje een uh, ontstaat een afstand. Ja. Uh, maar ik had één andere lijpo in mijn omgeving. Dat was deze jongen. Um, die ook daarmee bezig was. Dus op een gegeven moment hadden wij ergens uh, gelezen of gehoord over accountability partners. Dus een trendy term. En we gingen elkaar elke dag bellen. Wat heb je gedaan? Wat ga je morgen doen? Wat ging er goed? En waar kan ik je bij helpen? En daar hadden we het dan over. En dat moest dan vijf minuten zijn. Dat werd vaak vijftig minuten. Dus dat liep een beetje uit de hand. Dus op een gegeven moment hadden we zoiets van: ja, weet je, laten we anders. We houden heel erg van podcast Luisteren we graag. Ja, ja. Laten we anders één keer per week samenkomen. Zetten we er een microfoon bij. En doen we het op. We... Ja. En niet het idee van: oh, we zijn heel speciaal. Iedereen moet ons horen. Maar meer van: ja, misschien is het gewoon iemand net als wij die, die, die ook loopt, loopt de struggle eigenlijk. Exact. Van, vandaar lotgenoten. Exact. Want dat is natuurlijk een vraag die je misschien vaker krijgt. Want lotgenoten heeft heel erg een associatie van slachtoffers die bij elkaar ja, komen dat of zo. Ja, heel ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zwaar. Maar ja, maar dat is wel een beetje de gedachtegang. Dus niet, ja. zeg maar, niet de smooth uh, succesverhalen, maar gewoon de struggle. Ja, ja, de realiteit. Wij hadden gewoon zoiets van ja, ik vind het jammer dat als ik een, een interview van Bill Gates kijk, dat ik zijn laatste tien jaar hoor, maar dan denk ik, ja maar die tien jaar geleden was hij misschien ook al meer daar, of ja. al 100 miljoen waard. Dus het is interessant, maar het is totaal niet applicable voor wat ik nu aan het doen ben. Nee. Uh, dus daar wouden wij dan een beetje, en, en dat Lotgenoot komt voort uit een nummer dat wij veel luisterden, groot fan van waren van Winnen, een hiphopartiest, het nummer heet ja. Lotgenoot. En daarin zegt hij in het refrein, je bent geen vriend, je bent een Lotgenoot. En dat was super doeltreffend voor ons, want wij hadden vrienden. Maar we hadden ook iemand anders, die, het was een ander soort connectie die hij had. Het ja. was niet een vriend, het was een lotgenoot. Ja. En daarom Lotgenoot de podcast. Ja, ja. Ook een ondernemer trouwens, hè, met Ari Boomsma, met uh, de Vondelgym die nu in Rotterdam Oh, daar dus zit mij, hij ook in? Ja, nee, ja. Hij, ja. nice. Ja, ja. Hij had laatst voor het eerst dat hij ergens op gereageerd op DM zei Die love lotgenoten. Dat was voor ons wel een speciaal Naar moment. Na drie jaar. Ja, dat was voor ons <laughs> een speciaal nog moment. Nog geen gast geweest bij jullie? Nee, nee. nee. nee. Oh. Ja, Staat nog is, op het lijstje. Wat niet is, kan nog komen. Meisjes lang, hè? Ja, Ja, ja en ook weer niet. Dat merken nee? we nu ook wel. Het lijkt, Want ik heb ook wel ge gehad dat ik dacht: oh, diegene wil ik echt spreken. En dat het dan minder tof was. Of iemand dat ik dacht, ja, wil ik ja. niet spreken. Weet ja. je wel. Ja, ja, heb cool. ik te, heb ik en dan wel. was het super vet. Dus ja. nu heb ik gewoon Ik heb totaal geen verwachtingen. Ja, ja, ja, ja. Als ik iets tofs hoor, dan denk ik, ja, ja. fuck it, laten we dat doen. Ja, mm -hmm. ja. Uh, en toen zaten jullie op de kamer, microfoontjes erbij. Ja. En ik begrijp jullie jouw paar days in muziek of zoiets toch? Dat was een beetje ja, audio. ja, mijn vader speelt al uh, echt bijna heel zijn leven gitaar, ook ah. elektrisch gitaar. En heeft ook een band en daar deed hij dan ook soms van die EP'tjes van maken, masteren eh. en doen. Dus die zei wel tegen ons: wij waren dat aan het uitzoeken van hoe zet je überhaupt iets op Spotify? En je en, wist je niks. En, nee, we hadden geen idee. Dus we gingen gewoon de boel bij elkaar googlen. En, en audio was wel een dingetje van ja, oké, okay, wij vinden zelf als we podcast luisteren, audio wel echt belangrijk. Ja. Dan doen we bijvoorbeeld nooit Zoom-podcast, want dat klinkt nee. gewoon kut. Ja. Um, maar ja, hoe doe je dat in hemelsnaam? Ik dacht, nou, ik heb een vader die daar vast wel wat meer over weet. Dus ik vroeg dat aan hem, zei hij, ja, joh, kom hier, ik heb een microfoontje voor jullie. Super skeer zo, tussen ja, ons ja, allebei ja, in. een niet hier, podcast, geen rode Nee, nee, nee, totaal nee. niet. En uh, die hingen we dan tussenin. En uh, ja. hij ging het dan een beetje afmixen en in Audacity. Zo'n gratis programma waar je dat in kan doen. Ja. Um, ja, en zo heeft hij de eerste tien afleveringen dan voor ons. Uh, ja, Want er was het soort afspraak van, we gaan er tien doen. Ja, dat maar waren die zonde waren alleen maar jullie? Alleen maar wij. Oh mij. ja? Gingen ja. Ja. mensen naar luisteren? Uh, nee, ja. Een klein beetje. Hey, en waar hadden <laughs> jullie het dan over? Oh, oh, de, eerste was, uh, de eerste aflevering die had te maken met, goh, wat is je doel voor 2030? Dus 2019 was net voorbij, hè, want we ja? begonnen in 2020. Ah, oké okay. okay, Wat heb je dan daar meegemaakt en geleerd? En wat is dan Oeh. nu, 2020, hè, je tienjarig doel, wat is dan 2030? Waar sta je dan? Die moeten we eigenlijk wel terugluisteren. Ja, we ik ben wel heel benieuwd wat we daar... En een het beetje echt, tunen, kijken ja. of je on-track bent. dat ja. Ja, nee, nee, totaal niet. Toen nee? dacht ik dat ik een of andere e-commerce uh, brandowner, uh, oh, weet ik veel wat, is hem niet geworden. Wanneer hadden jullie het gevoel met uh, de losgang podcast, dat jullie zouden van hé, hey, volgens mij hebben we hier iets te pakken. En moeten we hier eens even op gaan focussen. Wanneer mm -hmm. was het? kun je dat nog herinneren. Nou, dat is dus heel mooi. Ik denk dat nou, ongeveer de halve wereld, misschien de hele wereld het al had gerealiseerd voordat wij dat zelf gerealiseerd hadden. Mm. Dus dat was voor ons altijd een side business. Yeah. Wij hadden namelijk heel erg het idee van oké, okay, wij zijn twee gasten hè, die al. Ik bedoel, wij zijn zelf on ondernemen aan het ontdekken. Ja. Dus wij gaan onszelf niet positioneren als iemand die het allemaal al weet. Zo, dat is gewoon niet zo. Nee. Maar dan moet je wel een onderneming hebben waar je over kan lullen. Hm. Want anders zit je helemaal uh, ja. bij van WC1 van ja, ja, wij hebben een podcast over ondernemen. Maar ja, de onderneming is de podcast. Verrassing. Dat, dat, nee. Om een van de reden ging dat bij ons er niet in. Huh. Um, en op een gegeven moment zei wel iedereen tegen ons van ja, maar die podcast joh, dat, is, dat is goud. Je hebt goud in handen. En dat is echt zwaar irritant. Als iedereen tegen jou zegt, je hebt goud in handen, maar je hebt geen euro op de bank. Ja. En dan denk je, nou dan ben ik wel echt een idioot. Ja. Want blijkbaar ziet iedereen het, maar ik zie het of niet. Of al die anderen zijn die, die ook. Ja, ja, maar zo arrogant zijn we dan Want, weer niet. Dat ik nee, maar iedereen aan, de dat zegt. Wordt er, aan de andere kant wordt er wel best makkelijk gedacht, denk ik, maar daar komen we er ja. meteen op, mm -hmm. uh, van oh ja, je hebt een best populair podcast, dus stroomt geld binnen. Nou, Dat is niet zomaar een combi. Klopt. Uh, dus, dus, dus dat vind ik dus in zoverre. Maar goed, je, je had wel goud in handen. En, en toen, wanneer, zeg maar, wat was dan het moment dat je met z'n tweeën zei van, hier moeten, we een soort, hier moeten we echt business van maken? Ja, dat was dus heel aanduidend. Op een gegeven moment een weekend dat wij, wat hadden we nou op die vrijdag? Vrijdag we, begonnen we eigenlijk met een podcast die we op gingen opnemen met Thierry oh, ja, ja. Die had ja. toen uh, aan ons uh, ook aangeboden van hé, hey, luister, als jullie coaching willen, hè, ik merk dat, dat jullie nog veel kunnen bereiken oh, ja. met wat jullie nu in handen hebben. Toen dacht ik oké, okay, hij weet waar het goud zit. Ja, hij zag, en hij en hij zag, zag inderdaad potentie, genoeg potentie inderdaad. om te zeggen van oké, okay, ik wil jullie wel echt gaan helpen, want jullie kunnen gewoon echt veel meer tempo maken hierin. Nou, daarna ging ik mijn tweede podcast opnemen met Joshua Kaats. Die zei ook van ja, we hadden toen net uh, een paar maanden die sponsoring met Bitfavo. Ze zegt van ja, leuk wat zij betalen, maar ja, dat, dat valt eigenlijk best wel reuze mee. ik betaal Ja, iets van uh, ja, anders wil ik jullie ook wel sponsoren zo Dus dat je denkt van oh, Joshua iemand wil er dus ja, ook wel geld in stoppen, zeg maar. Dus oh, oké. Okay. Dus iemand wil coachen, hè, dus die ziet er echt wel potentie in. Iemand wil er ook wel geld in stoppen, dus er lijkt ook iets van een verdienmodel te zitten. Hmm. Toen kwam de zaterdag. En zaterdag gingen we langs bij Thijs Verlangen. En hij is dus een finance coach. Nou ja, ja, financieel expert. Financieel expert een, ja. vermogensplanner. Vermogen ja, ook oh leuk. Stoer om daar te gaan ja, ja, ja, ja, Coaches, mogen ja. niet meer. Um, en daar gingen we eigenlijk al onze financiën op een rijtje zetten. En toen kwamen we erachter, hé, hey, Lotgenoot Podcast, doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Mm. Eigenlijk zorgt dat nu op dit moment voor de meeste omzet. Hm. Vergeleken met al onze businesses waar we nu mee bezig zijn. Ja, of omzet. Kijk, ik deed natuurlijk e-commerce. Dus mijn omzet was er nog wel naar. Ja, was dat, dat, maar dat jaar? De winst was vooral. Ja, was het, ja, ik ja, had ja, dat ja, jaar nog wel dingen gedaan, maar ja. het was vooral de winst dat we dachten: stabiel wordt er gewoon winst gemaakt in die podcast. En ja, al die andere bedrijven, dat gaat op en neer. Klopt, en, yeah. en, uh, klopt. ja, Geen stabiliteit ja. in te vinden. Ja, en dan hadden we op die zondag, gingen we nog naar een barbecue van een uh, goede vriend van ons, Maurice Weber. En hij is ook in, bij ons in de podcast geweest. En hij is ook, hij is echt legendary. hij Ik kan het zo gek niet bedenken en hij is ermee bezig. NFT's, software, hij is van onze leeftijd, hij ziet eruit als 35. <laughs> He, hij, heeft, hij, heeft het, hij doet het aardig goed. Ja, en ook het ding is wat hem uniek maakt, denk ik, is dat als je. Hij is zo'n persoon als je zegt: Van uh, wat wil jij nou in je leven bereiken? Van ja, ik wil, uh, weet ik veel, de grootste sporter en 10 miljoen. Zegt hij, waarom niet 20? Ja. En waarom ja, ja. niet de grootste van het universum, bij wijze van spreken? Ja, ja. Hij vraagt altijd, alleen maar: kan het niet nog gekker en groter? En niet omdat dat het doel maar omdat hij denkt: van het kan veel lijper. Dus daar liep hij op ons ook de hele tijd op te pushen. Ik sprak ooit uh, ondernemer en uh, die, uh, die zei: Van uh, die heb uh, mensen over, ik wil verdubbelen omzet. En die zei: Dat is niet zo boeiend. Dus wat ik zei: was dan boeiend. Het, bo het boeiend is dat je er eigenlijk elk jaar een nulletje achter moet kunnen zetten. Mm, <laughs> exact. Ja, ja, ja. Aan het ja schalen En dat is het mooiste en ik ja. denk ook wel dat hij, hij, hij heeft gewoon misschien wel honderd keer tegen ons gezegd, hé hey jongens, maar wat gebeurt er nou als je vijf keer in de week een podcast gaat hebben en dat je dat online gooit? Worden jullie dan misschien niet de nummer één podcast van Nederland? Mm -hmm. oh shit, dat kan natuurlijk ook nog. Hebben wij zeg maar die potentie en eigenlijk in dat weekend, omdat zoveel mensen van verschillende kanten tegen ons zeiden van, luister jullie kunnen dit makkelijk. Toen dachten wij van oké, okay, wij moeten echt iets drastisch gaan veranderen. Want dit slaat gewoon nergens op. Anders zijn wij ook geen echte ondernemers. Want de ja, ondernemers die kijken wel om zich heen en die gaan dan innoveren op de juiste punten. En wij waren eigenlijk alleen maar gas aan te geven, maar zonder plan. Zonder plan. Ja. En het mooie was denk ik ook daarbij, hè? want als je een podcast hebt die 100 views doet per week en iedereen zegt dat tegen je. Het was ook... Weergavens gingen als een raket. Er begonnen zich verdienmodellen aan te melden bij ons, bij wijze van spreken. Hè? Dus er ineens begon het hele plaatje zo soort van rond te komen dat je denkt van ja, oké, okay, misschien moet ik ook gewoon geen kleine bitch zijn en deze stap dan ook gewoon nemen. <lacht> en wat was die stap? Ja, ik had een vaste baan. Ah. Ik had net een nieuw uh, appartement met mijn vriendin. Uh, hey. Ik had, uh, ja, mentaal gewoon de blokkade. of in ieder geval de angst. Ik, ik handel best veel uit schaarste. Ik heb een scarcity mindset, zoals men dat zal noemen. En Koen heel erg gebundend. Um, en ik denk dat mijn scarcity mindset best wel gek is dat ik altijd denk dat ik de grootste ga worden. Maar wel altijd bang ben om alles kwijt te raken. Dus als ik hoor, je moet stoppen met je baan, dan zie ik mezelf bij wijze van spreken zitten langs de weg uh, in een vuilniszak. Uh, is natuurlijk weinig van waar, maar daardoor had, voelde ik best wel uh, ja, weerstand. Uh, en op een gegeven moment hebben wij daar gesprekken van gehad van ja oké okay, hoe gaan we dat dan doen wat kunnen we doen et cetera, et cetera. maar hadden jullie toen wel zoiets van oké okay, als jij dan je baan op gaat zeggen we gaan een lotgenoot podcast doen uh heb je al dan vanuit geld geredeneerd in de zin van, oh dan willen, dan willen we er minimaal een inkomen uithalen of zoiets? Of denk ja, je dat niet zo? Ja? Nou ja, gewoon, gewoon meer het stuk, <laughs> ja, de huur en het eten moet wel gedekt worden. <laughs> dat. Al kunnen we uit crypto, als het een keer een maand kut gaat, ook misschien nog wel wat eruit halen. Uh, uh. als is dat nu dan ook niet zo heel veel meer. Uh. Maar uh, dus op die manier wel geredeneerd. Maar vooral van ja, als wij gewoon fulltime dit kunnen doen en daar gewoon de rekeningen van kunnen betalen, ja dan... Eén, dan zijn we gelukkig. Maar twee, dan hebben we ook alle aandacht en ruimte om. Dan gaan we het sowieso keer tien, keer honderd, keer duizend ja, kunnen hebben. Ja, ja. ja, ja, ja. Want dat was onze obstakel. Tijd. We hadden niet de tijd nee, om precies. echt een business ervan nee, te maken. En nee. Dat hadden we nooit gedaan. Nee, en het kost veel tijd. Want dat ja. zien mensen ook niet hè, dan denk denken ze nee, van, oh jij ja, lult twee uur en heb je een podcast. Maar... Ja, het is een bedrijf, ja, ja, ja, nog ja. steeds. Hé hey, luister, eens, je, zijn jullie open over wat jullie uh, omzetten? Of zeggen jullie dan van nou, de, daar praten wij niet over? Uh, pff, ik één ik weet het niet, hij is de financiën guy. Ja, vraag maar raak. Wat, wat je... <laughs> vraag maar raak. Um, wat, nou wat, is, wat is jullie, even kijken, want we zitten nu maart, eind maart. Uh, Daar houden we nog een beetje spanning in. Als je nou vooruit kijkt, jaar 2023, ja. dus dit, dit jaar. Ja. Wat denk je dan dat je aan omzet ongeveer gaat doen? Oh, dat is wel een leuke. Ja, toch, dat is wat dat, dan kun je nog een beetje. Ik denk dat het nu wel richting, uh, uh, wat was het ook weer, drie, vier? Ja, rond de vier ton is de Rond target, drie, vier ja. ton. Aan omzet voor dit jaar. Ja. ja. Ja, maar daar zit dan ook de uitdaging weer bij, hè? want dat klinkt dan natuurlijk super vet. Want dat valt me nu ook. Op. Nu het allemaal goed gaat, krijgen we ineens steeds vaker de DM. Hoeveel verdien jij eigenlijk? Ja. Nou, ik vind het tof dat je erover praat, Want een mensen doen er heel spastisch over. Dus daar weet je ja, ook. Ik snap kan, ik ook wel. Zien. Die gesprekken hebben wij ook wel gehad, hoor. Van, van ja, moeten, moeten we, we daar eerlijk delen? over zijn? Of ja. eerlijk. Moeten we daar open over zijn? Is dat altijd handig, dit, dus dat, dat? Er zullen vaste redenen zijn om het niet te doen. Ja, er zullen vast redenen zijn om maar niet te doen, ik, ik maar ik ja, die zullen wel. ook redenen zijn om te doen. Ik ben er altijd heel open in, dus, dus ja. ik, ik doe daar nooit zo moeilijk over. Maar, maar drie, vier ton, maar dan, dan vind ik het wel interessant om even uit te zeggen, maar uit, hoe ja. eh, verdienen jullie je geld? We Kun hebben, je dat eens uitleggen? We hebben nu zes verdienmodellen. Ja, zes. Ja, we hebben AdSense. Dat is oh. gewoon YouTube. Er is er ook een paar denk ik. <laughs> Pas niet eens op één hand man. nee z daarom Ik weet ook niet of dat zeg maar te maken. Maar het is dus dus heel eng als je in een interview zegt, er zijn zes verdienmodellen en je begint nu hè. Dus dat is wel ja. een risico dat je straks bij vier denkt, kut, er waren ja. er nog twee. Ja. Dus ja. nu moet je ze ook alle zes noemen. Ja. Maar precies, dat ja. het. Uh, één. AdSense. So, we uh, hebben nu in totaal denk ik 12.000 euro gedaan of zo ja, precies. Totaal, maar, ja. Dat maar dat klinkt als veel geld. Maar dan nee, moet je maar dat valt dus... natuurlijk in de, voor ons soort niche-kanalen. Is dat natuurlijk niet als dat je enige businessmodel is? Dan nee, dan dat dan lijkt altijd wij niet uit de van, mensen uh, van de arm. Ja, en zo'n knol die die prima, die die gaat prima. Ja, die doet het niet prima. We gaan geen duizend euro's per video's. Wij lopen ook nog wel het risico ooit lekker gedemonetiseerd het ijs te raken. want wij want dat is dus de wel de uitdaging die wij hebben. Uh, wij gaan nooit een blad voor de mond nemen. Wij zullen altijd zeggen wat we denken. Dus en sommige video's van jullie worden misschien ook wel gedemonetiseerd. Nog niet, nog niet, nee. Ooit. Nee. We gebruiken inderdaad redelijk wat schuttingtaal en uh, straattaal. Ja, en, klopt, ja. dus misschien ja, begrijpt dus YouTube uh, het nog niet. Nee, die verstaan ja. geen Nederlandse straattaal. Nee, dus, nee. dus wow, is misschien is, gewoon is straks het, ineens ja. klaar. Ik maar. merkte dat in de coronatijd heel veel, dat werd dan niet zozeer gedemonetiseerd, maar daar... daar ben je zo. Ja man, dat ja, is echt ja. niet normaal. Dat werden nee. dus echt... Uh, uh, Oké, okay. uh, AdSense? sponsoringen, ja. dus die hebben we nu er wel zitten. nu ook al uh, sinds bitv. Maar die eigenlijk. zetten jullie er fysiek. Uh, uh, wat mij wel opviel is dat jij behoorlijk kleurt dan ook, zegt van, hey stap nu in en ga nu kopen en vind het niet. Spooky dat je Bij dan... Bitfavo bijvoorbeeld. Ja, ja, Kijk, ik ja, kan ik... me voorstellen. Is even hey Bitfavo favor Dit en by the way, je uh, moet echt je eigen ding doen. Maar mm -hmm. uh, weet mm -hmm. je, als je dan toch mm -hmm. uh, gaat traden, dan pak Bitfavo, Maar jij zegt echt keihard van. Ik wil niet zeggen een koopadvies. Ja, maar toen dacht nee, ik, toen ik zei, dat hoorde. Ja, ik, ja, ja, ik het weet het niet meer precies uit mijn hoofd in. Maar van uh, als het moment is om te kopen, dan is nu zoiets Het Geldt nu trouwens wel redelijk inderdaad. Van uh, de, dit maar, staat maar denk van je nou over na over over want die dingen die komen hard in de video. hè? Toen minder, nu steeds meer. Maar ik vind ook tegelijk, ik sta daar achter. Ik ja, vind ja, Bitfavo just. is een goede waar je kunt kopen. Ja. Uh, het staat nu laag. Dus als je erin wil stappen, doe het nu. Maar ja, doe het niet met geld wat je kwijt kan raken. Ja. Maar ik ben ook... Eén, tuurlijk ja, ben ik daar toen misschien soms veel te radicaal ingevlogen, weet ik niet meer precies, zou zomaar kunnen. Hè? Ja. Daar word je op zich wel wat wegwijzer in. Maar wij hebben het toen altijd gecheckt met Favo. en volgens mij was het altijd gewoon Nee, zij zullen het niet ja, vinden. Ja, ja, precies. Um, en nee, daarbij ook het ding dat ik denk, ik spreek ondernemers aan. En als er één ding is wat ik vind dat ondernemers doen, is altijd zelf risk assessment om ja, dingen true. doen en niet ja, zomaar dat is instappen. Ja. is ook een kut excuus hè. Ja. Want ja, mensen kunnen ook zeggen: Ja, maar jij bent de figuur waar mensen naar kijken voor advies. Dus en ja, je ja, wordt een rolmodel je... straks. Ja, ik zou er wel over nadenken. Ja, ja tuurlijk. Schaard, dus dat dus je ziet altijd die disclaimers van: wij geven geen financieel advies en bla Want die dingen zitten er hard in, hè? Ja, die dus ja. die, die, dus die, die, doen die, die we er tussen plakken gewoon. Ja, precies. Dus die zitten zo. ook op YouTube, zitten ze er ook voor Ja, zitten ze er ja, ja, al. Ja. Is, okay. dus en en wij dus, zijn de eerste. Het ging op een gegeven moment minder goed met Bitfavo. Toen zijn we met z'n twee gaan zitten: video gemaakt. Hoe kijken we ernaar? Wat kun je het best doen? Hoe zet je het op een ledger? Luister, als er ooit iemand is die zegt, Jaro, jij hebt je niet in tegen gedragen of jij hebt de jeugd vernachteld, dan ben ik de eerste die daarover in gesprek gaat. Ik heb daar ja. geen moeite mee. Ik sta heel erg achter de daden en ik zal domme dingen gedaan. Ik ben 25. Ja. Maar ik vind ook, ik verschuil me daar niet achter. Ja, als ik dom ben geweest toen, dan ben ik best bereid om daar mijn excuses voor aan te bieden, mits ik het daar op dat moment mee eens ben. Praat hij snel hè, soms? Kan het wel? Ja, maar, ja, je zei Ik ben het van snel. Ik kan ook he? heel snel. Ja, he? ja, ja, ja. Ja. Ik, ik praat ook automatisch sneller nu ik met jullie ja, zit. Ja, maar dan kun je gewoon We veel. Uit. Dan kun je gewoon We veel. veel maar dan hoeven, kijk, anders zetten gasten gewoon het video straks op 150%. Maar dat hoeft nou niet. Nee, nee wij nee, praten nee, gewoon op nee, 150%. Nee, nee, uh, Businessmodel 2, dat was de sponsoring. Sponsoring 3, ja. affiliates. Oké. Okay. Dus inderdaad, er komt bijvoorbeeld iemand langs. Maar uh, ook met een favor dan bijvoorbeeld? favor? nee, want dat was echt sponsoring. Alleen komen soms bijvoorbeeld gasten langs en die hebben een interessant verdienmodel of een bepaald product wat ze willen aanbieden. En wij merkten op een gegeven moment dat mensen heel veel verdienden aan één aflevering. Omdat ze alleen gingen zitten en om, wij waren eigenlijk het podium. Voor veel dan. leads daar, ja, ja, heel ja, nou, veel zeg maar. leads. Dus toen zei je, weet je wat, brengen we een linkje in en dan... Brengen eh, brengen een linkje brengen, en dan eh, zo. zorgen we voor een goede samenwerking. Ja. En dan deel je eigenlijk de opbrengsten. Ik ja. geef jou een podium ja. en jij deelt gewoon je winsten met ons. Ja, dat is drie. Dat is drie. Dan gaan we naar vier evenementen. Ja. Zijn we vorig jaar voor het eerst mee begonnen met een... Voetbalwedstrijd? Die is twijfelachtig hoor. Ik hoor iets van Hartman No. nog Ja, dat is een evenement van vrienden van ons, of onze businesscoaches organiseren dat evenement. En daar hebben we inderdaad een podcastserie gedaan. Maar ons eigen evenement, 20 mei ze hadden er weer eens bij. Ik ben de commerciële man, Maar in het link staat in de beschrijving. Ja, fuck jou. Hoe het? Je zaten in een of andere glazen dinges of zoiets, toch? Ja, dat doen we. Ik de context trouwens. Even tippy. Maar ik ik viel welke... Was die... Uh, die Tato of die ja. hypnotiseur. Ja. Of uh, allebei, Edwin okay. ja. ja, die heb ik klaar. En toen zaten jullie van alle dingen te vertellen van we zitten hier in de glazen dinges en we hebben de hele dag al en het is nu vier uur en je bent de achtste. En ik had iets van hoe? Wat? Waar? Mm -hmm. Weet je wat? Dus ik miste, ik, ik viel gewoon in die ja. podcast en ik miste echt ja, ja, elke ja, context. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, een introotje was handig geweest van hé hey, welkom, we zijn hier uh, daar en daar. Ja, we ja, zijn, kijk, wij waren niet zeg maar zo ervaren als jij om acht <laughs> afleveringen op een dag op te nemen. Nee, ja, wij deden de acht op het een was, dag. Ging, het, uh, het was voor het een groot eerst chaos. inderdaad. Ja. Maar evenement, maar wat is dan die model van evenementen? Um, ja eigenlijk tickets verkopen en dan hopen, hopen dat, je dat, <laughs> dat er wat, wat overblijft moeilijk jonge evenementen ja nou kijk die wereld een beetje. Je kan de eerste paar keer kan je het gewoon doen en dan is het gewoon prima als je niet per se winst eruit haalt. Ja. En op een gegeven moment ga je toch wel leren van, hé, hey, leuk dat we een locatie huren, maar ze vragen toch best wel veel geld voor elk klein dingetje. En dat komt altijd achteraf. Dus wat gebeurt er nou als je vooraf dat al weet waar je kosten aan gaat maken om zo te verminderen? Ja. Ah, dan maak je afspraken erover en dan kunnen ze later niet daarop terugkomen. Maar proberen ze wel? Maar... Ze maar ja, proberen ze? Proberen ze het te passen in de hondbas? Vijf. Vijf, dat, zei, dat is onze twee. betaalde community. Oh ja, ja. ja sinds ja, ja, kort zo. hebben we ook een betaalde community. Ja. Betalen mensen een kleine prijs en dan kunnen ze gewoon extra content, exclusieve content uh, krijgen over bepaalde gasten die langs zijn geweest, over ons en, en over de community zelf. Heel belangrijk, daar organiseren we ook live calls. met Onze netwerk breidt gigantisch uit. Wij spreken naar Roland Kane Michael Pilarczyk, de eigenaar van XXL Nutrition. Mensen die best wel lastig te bereiken zijn. één omdat ze druk zijn of omdat ze gewoon heel veel aanvragen krijgen. Wij hebben contact met die mensen. Dus ik regel altijd dat we daarna nog een uurtje een call kunnen doen. Uh, twee weken na het uitkomen van de podcast, waar alle mensen uit de community, hun vragen die door de podcast opgekomen zijn, gewoon echt aan die persoon. En waar doe je stellen. dat? Zit je op Discord dan met je community? Of waar, ja, Discord, waar, of maar die... ik doe die calls altijd in Zoom. Ik vind calls in Discord echt heel erg. Dat eh, is niet echt. Wat ik. Uh... Kennen jullie die community goed? Want, want, want dat vind ik wel een interessante om dat, denk ik, uit te bouwen. Uh, want, ja, zeker. snap je? We weten jullie wie dat zijn? Ja, in een ja, deel ja, ken ik bij nee. naam en toename. Maar deel registreer deel je ze dus op een of andere manier? Ja, zeker. Ik denk dat wij... We hebben sowieso nu drie evenementen al gehad. Hè. Wat zei, een kleine voetbalwedstrijd. Het was gewoon om te kijken of het überhaupt leuk is. Daarna een klein evenement waar drie gastsprekers kwamen. Ook geen cent op verdiend. Verloren. Verloren eigenlijk, ja. En dan <lacht> ons evenement in januari. Groot kasteel, hoge vuur. was hartstikke vet om te doen. Iedereen met een sigaar, pak, whiskytje. Heerlijk. 150 ondernemers kwamen daarop af. En dan merk je wel van, oké, okay, je herkent mensen die telkens terugkomen. Oh, die mensen zitten ook in de Discord. Voordat we een Discord hadden, hadden we een groep met duizend mensen. Daar zaten ze ook in. Weet je? Dus daarin ga je wel de mensen herkennen. En ik schaamde me een beetje ervoor afgelopen januari dat mensen naar me toe kwamen. Dat ik hun gezicht niet herkende. Maar dat, ze, dat ik wel een hele grote gesprek met ze heb gehad. Gewoon in een Discord of bijvoorbeeld in DM. Ja, ja en Discord is een ingewikkeld ding. Hè, want Discord ja. is super anoniem. Ja. Mensen hun eigen naam gebruiken ze vaak niet, nee. ze hebben geen foto, dus nee. soms zit ik te hoeren. Ook op dat evenement, als ja. met iemand aan het hoeren dat hij zegt ja ik ben uh, Knaller 33 <laughs> ja. denk ik, oh ja, dan, ja, dan <laughs> weet ik wel wie je bent. Ik <laughs> ja. heb wel veel gesproken met jou. Maar ja. Triple -knaller. ja nu ben ja, ik gewoon niet, Frank, Frank uit uh, Groningen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dus, uh, Oké, okay. maar, maar die community, want die, die, ik denk dat dat een super goud ding is. Dat zie je ook bij uh, hoe heet het? Scherpschutters bijvoorbeeld, ja. je al die, die, dat YouTube-kanaal, daar zit ook een waanzinnig sterke community achter van ja. mensen die jullie super tof vinden en die actief reageren en betrokken zijn. En, uh, dus de, daar, volgens mij zit daar superveel in. Mm -hmm. uh, evenementen? En dan heb je nog zes, hè? Ja, daar ben ja. ik ook benieuwd naar. Je moet ik improviseren. <laughs> <laughs> Presenteren. Wordt soms uitgenodigd om presentaties te geven. Uh, ja, op evenementen. Ja, zo, ja, toch? Ja. Ja, ja. Ja, maar, maar evenementen ja. organiseren zelf, dat is best wel lastig, toch? Omdat tenminste als als als geld te draaien, om er geld mee te verdienen. Dat is dan best oh wel een ja, ding, het is toch? niet uh, de meest winstgevend. Maar levert, uh, wat, wat levert het meeste op? Ja, we hebben het nu dus één keer pas groot gedaan. Nee, maar ik bedoel, als je kijkt naar alle verdienmodellen? Oh, zo, zo. Um, affiliates, ja? ja. Ja, ja. Alleen dat wordt ook wel weer snel ingehaald door sponsorships. Ja. Dus dat, ja. dat gaat een beetje schrons. Dus gaat over sponsoring, ik over affiliates. Dus ik denk, ja, dat ligt eraan. Ja, dat is wel zo. Ik denk het wel. Ja. Jullie, nemen, uh, jullie en jullie zijn nu uh, op zoek naar echt uh, werknemers. Jullie gaan gewoon, ja. echt, het wordt echt nu. Ja. Ja. Want, jullie hebben, want hebben jullie al mensen in dienst? Nee, nee in, in, in, Wat is de niet, structuur? Jullie hebben gewoon een bv'tje en jullie met z'n tweeën aanhouden. Nee, ja, hadden, of nog een VOF gewoon. Gewoon VOF. Ja. ja, we hebben pas. Hoe lang bestaat het bedrijf? Nu zes maanden. Echt officieel. Nee, ja, we liepen ja, gewoon ja. altijd een beetje tobbyen. Oké. Okay, en ja. toen was het op een gegeven moment van ja, oké. Okay, nu krijgen we, moeten we. Zeg maar, het is wel lullig als je naar Bidfavo een factuur stuurt uit eenmanszaak van Koen. Ja. Toen maar, dat was op, op een gegeven moment. En waarom niet, ja. waarom niet een bv'tje opgericht dan? Uh, gaat nog komen. Oké. Okay. Boekhoudkundig. Ja, ja. Boekhouder zegt gewoon, wacht nog eventjes. Oké, we wachten nog heel even. Oké. En dat wordt wel ingericht nu. Ja. ja het gaat komen ik denk dit jaar wel en we ja, gaan mensen wil. aannemen klopt. ja we hebben nu werken we met uh, we hebben een stagiair we hebben een groep aan zzpers waar we mee werken dus een ja. designer uh, iemand die de editing doet um, dan voor het evenement twee mensen die ja. meer de evenement kan doen en we willen nu een eerste echte podcast manager gaan aannemen moet uh, wel een duizendpoot zijn las ik ja klopt ja klopt prachtige tekst maar hij moest ongeveer alles kunnen hè klopt. ja ja ja ja, ja. Nou, ja kijk, kijk. Jaro en ik zijn nu met heel veel dingen bezig, maar operationeel ook, ook gewoon allemaal kleine dingetjes waarvan we zeggen van ja, het is leuk om te doen. Ik vind, ik vind het heerlijk om naar cijfers te kijken, naar de financiën, en dan daarmee een beetje loopt de kloten en zo. En dan denk je, oh ja, als ze zo doorgaan, ja drie, vier tonnen, ja, ja, ja. Of vier, dat kan ook hè. <laughs> ja. Maar als ze zo'n manager gaan aannemen, misschien dan wel. <laughs> um, maar eigenlijk zijn het allemaal dingen waar wij niet per se bezig mee hoeven te zijn. Wij kunnen ook... Eigenlijk twee keer in de week gewoon zitten, de podcast opnemen en voor de rest gewoon strategisch en tactisch nadenken. Mm -hmm. En dat we niet continu bezig zijn met het operationele gedeelte wat we eigenlijk kunnen overslaan als we zo'n podcastmanager inhuren. Ja. Want jullie doen twee in de week nu? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, maar hebben, Die ga je echt op de payroll zetten, die ga je echt aannemen of, blijft dat, of wordt dat ook een freelance contract? Nee. Echt die is wel echt in dienst. Uh. Okay. Ja. Uh, als je nou, want jullie hebben, hoeveel, hoeveel podcasts hebben jullie gemaakt? 160 ongeveer oké okay. uh, wat zijn lessen die zijn blijven hangen want jullie hebben elk gesprek tering veel lessen die jullie eruit halen ja, ja. maar kun je nou zoals je zo even terug in je geheugen graaft, zo wat haal wat komt er dan naar boven aan gesprekken of aan lessen waarvan je denkt van ja die zijn wel mindblowing of die zijn blijven hangen of ja ik heb het zijn al maar het, dat is een beetje de grootste les die ik heb geleerd met uh, ondernemen ...is dat iedereen altijd op zoek is naar hacks, technieken, tactieken, shortcuts. Yeah. Ja, die bestaan allemaal niet. Mm. Ze bestaan wel, maar 9 van de 10 keer zit daar een heleboel hoofdpijn en tijd voor. Voordat zoiets op zijn plek valt. Dus... Uh, iemand kan jou een shortcut geven de eerste dag dat jij begint met ondernemen. Die super waardevol is als jij al tien jaar aan het ondernemen bent. Sterker mm -hmm. nog, het kan een tip zijn die als jij in de tiende jaar zit een miljoen kan opleveren. Mm -hmm. Maar je eerste jaar denk je: waar de fuck heeft deze gozer het allemaal over? Dat weet ik veel. Mm -hmm. En dat merk ik dus heel erg. Dus, dus mensen zijn continu op zoek naar shortcuts. En naarmate ik meer ondernemers spreek, zie ik eigenlijk: het maakt geen reet uit. Je moet gewoon een duidelijk doel hebben mm -hmm. en daar relentless continu op afgaan. Niet bezig zijn, continu met reflecteren en moeilijke dingen bedenken en, en projecties en zaken. Gewoon continu keihard erop afgaan. En ja, dat zijn eigenlijk de hele saaie lessen. Ja. Maar wel de dingen die je eigenlijk vanaf het begin al weet. Die, die succesvolle ondernemers die binnen een paar jaar zo succesvol zijn dat ze miljoenen hebben. Dat zijn die gasten, dat zijn die lompe boeren die gewoon... Ja, ik wil dit gewoon doen. En dan ga ik gewoon knallen en dan hop, beunen. En dan uh, drie jaar later hebben ze het voor elkaar. En denk je, hoe dan? Ja, omdat jij met je universiteitsopleiding uh, en al ik dat veel nadenken, je veel ja. te veel bezig bent met dingen die er geen reet toe doen. Ik heb zoveel ondernemers geïnterviewd die, die jij en ik echt die doen zitten in, weet ik veel, landbouwonderdelen, liftdeuren, ja, uh, ja, weet ik veel wat. Echt, ja. echt, en je komt ze tegen, je geeft ze geen stuiver waard. En die hebben bedrijven, jongen, daar lik je je vingers bij af. Die zitten nooit op internet, hebben geen social, boeit ze allemaal voor geen meter. Maar die hebben bedrijven, jongen, dat is echt niet normaal. Mooi, Ja, dat vind ik ook wel gaaf. Dat zijn wel vaak mensen die ook niet zo graag voor de camera willen. Nee, klopt. We dat doen. Die houden allemaal Maar die zijn super inspirerend, vind ik. Dat is echt wat Nederland draait, zeg maar. En wat zijn van jouw lessen? Kijk, wat jou net al zei, ik denk dat er tegelijkertijd weinig, maar ook... Heel veel lessen zijn, helemaal omdat we zoveel mensen hebben gesproken. Maar als ik zelf, maar zelf echt kijk van, oké, okay, wat zijn de lessen voor mij geweest? Um, de grootste lessen haal je ook uit de periodes waarin je de grootste obstakels bent tegengekomen. Dat was bijvoorbeeld toen ik moest afstand moest nemen van Neurostudent. Uh -huh. Ik moest gewoon realiseren, ja, ik moest gewoon veel meer sales doen. Uh -huh. Dat heb ik niet gedaan, daardoor kom ik nu naar Penari. andere kant, oké, okay, wij moeten wel... Ook sales doen en affiliates en zorgen dat we de aflevering wat opleveren. Maar wat is echt die ene taak die wij elke week moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat onze business echt draaiende blijft? Ja, dat is toch echt de podcast opnemen. Consistentie. Consistentie. Dus daarin zou ik zeg maar als les aangeven van oké, okay, als je een bedrijf hebt, ga dan kijken. Wat is de ene taak die je altijd moet blijven doen om ervoor te zorgen dat, jij, dat jouw bedrijf benzine heeft. Zodat je blij, kan blijven doorgaan. Hmm. En dat is inderdaad hè, voor ons dan podcast opnemen, voor jou waarschijnlijk ook. En dan kun je dat leuker maken. En leuk dat we een evenement ernaast doen of een mm. betaalde community. Mm. Maar dat is niet per se onze krenta. Nee. Ja, dat, is, dat doet me heel erg denken, dat merk ik ook steeds meer, dat naarmate je een succesvoller ondernemer wordt, niet dat ik mezelf daar nou heel erg onderschaar, maar dat, mm -hmm. ik spreek ze redelijk regelmatig, je gaat eigenlijk steeds meer de boel afpellen. Dus hoe succesvol je bent, hoe meer je zal merken dat hij zich met twee ...drie dingen bezighoudt binnen mm. het bedrijf. Mm. En daar gewoon alle tijd. En de rest zegt hij... ...dat kan iemand anders veel beter dan ik. Yep. En dat is de realisatie die wij ook steeds meer hebben. Van, Koen zei net al... ...we willen vijf afleveringen per week doen. Hè, dan eh, nog meer van wat je al goed doet. Nee. Twee. En die fucking goed doen. Mm. Dat gaat voor de rest van dit jaar... ...voor ons echt zijn wat het ontbrengt. Gewoon eenvoudig houden. Het hoeft ja. allemaal niet in. een paar dingen nog wel weten. Als je... Jullie zijn... Hoe oud is jij? Hoe, 25 of precies? 25. Toch? 25, ja. ja. Uh, dat is ook best wel... Uh, ik spreek zoveel, uh, ik, heb er, ik heb er drie van, van, van deze types nice. en uh, <coughs> uh, ik spreek zoveel en ik vind het super tof. Uh, mm -hmm. Maar het is ook best wel een lastige tijd uh, volgens mij in de zin van uh, het is een lastige leeftijd, want je bent zo, weet je, 25, zoeken uh, uh. en het is ook eens een keer een wereld die gewoon best wel verknipt, uh, uh, draait, er gebeurt veel. Mm -hmm. Hoe zitten jullie persoonlijk in de wet? Hoe gaat het met jullie als mens? Ze, maar, Dat is misschien een rare vraag, maar snap je ja. wat ik bedoel? Ja? ja, zeker. Voor mij is het, ja, ik sta ook heel erg stoïcijns in het leven. En wat hmm. je net zei, van, oké, okay, je bent 25 jaar. Um, ik heb ooit van Jordan, Jordan Peterson gehoord van, ja, als je tussen 20 en 30 jaar bent, dan moet je nog niet gelukkig zijn met je leven. Um, dus je moet eigenlijk ongelukkig zijn, want dat betekent dat je nog niet bent waar je wilt zijn. Uh, ik ben het daar eigenlijk compleet mee eens. Uh, kijk, ik heb nu een hele mooie business. We zijn lekker aan het bouwen. Ik heb hele goede vrienden. Uh, ik voel me fit, ik voel me gezond, uh -huh. um, alleen ik heb bijvoorbeeld nog geen vrouw, ik heb nog geen kinderen, ik heb nog geen huis, zeg maar. Dus daar wil ik ook wel naar bouwen, maar dat betekent niet per se dat ik ongelukkig moet zijn met wie ik nu echt ben. Maar ik ben nog niet gelukkig met de situatie waar ik in zit. Uh -huh. dus een beetje lastig hoe ik het misschien nu uitleg, alleen persoonlijk gaat het dus eigenlijk hartstikke goed, uh -huh. alleen ik streef wel voor meer. Maar is meer dan ook toch, wat ik hoor je nou in één keer een soort van eeuwenoud cliché van huisboompje beestje zeggen ook. Is dat ook onderdeel dan van wat je meer wil, even los van wat je met Podcast meer wil? Ja, ja zeker. Kijk, ik, uh, ik hoef geen 50 jaar te zijn en geen kinderen te hebben. Mm. Eigenlijk, ik heb ook tegen hem gezegd, als het zo zou kunnen en ik heb een uh, goede vrouw gevonden, dan ben ik op mijn 28e ik kinderen. Ja, ja, ja. ja. Alleen het kut is als je daar heel hard actief naar gaat streven, dan lukt het niet natuurlijk. Nee. Dus, dus dat is ook weer zoiets. Dan moet je loslaten om het te bereiken. Dus ik laat het nu los. En ik ja. heb ook van business coaches gehoord, laat het los. Zorg er eerst ervoor dat je een miljoen op de rekening hebt staan, ga dan weer om je heen kijken. En ik denk dat het niet per se is van dat, dat het per se hoeft te zijn, nee. maar wel als je zeg maar dat nastreeft. En dan komt het in de proces, komt het proces vanzelf. Hmm. En hoe is het met jou? Want jij hebt dan die, zeg maar, toen je jong was, wat zeg maar wat dingen gehad. Ja. Hoe, hoe gaat dat nu? Ja, top eigenlijk wel. Kijk, uh, je wordt natuurlijk uh, wijzer over tijd. Mm -hmm. En wat je zegt, hè, dus dat je bent jong en je zit op een gegeven moment in een periode... dat je echt geen idee hebt wat de fuck er in life nou precies gaat gebeuren. Zoals, ja. je bent klaar met studeren. Nu moet het echte leven gaan beginnen. Maar wat de fuck is het echte leven? Dat ja. heb ik wel echt heel erg gehad, denk ik, van tussen de 20 en 23. Dat ik ja. daar heel erg mee zat. Ja. Maar nu wel, omdat we... Ja, ik ben heel erg gaan bouwen aan mijn karakter. Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden? En ik doe nu continu dingen die daarmee in lijn staan. Mm -hmm. uh, ik ben al 7,5 jaar samen met mijn vriendin, dus ik heb ook een stabiele relatie. Mm -hmm. Ik heb een woning samen met haar, niet gekocht helaas, gehuurd. Hè, want nee, niet zo snel kopen. <laughs> ja. Een woning kopen zit er nog even niet in, ja. hopelijk uh, na dit jaar. Ja. Dus ja, ik, um, ik merk dat ik mentaal, ik heb adhd dus ik was altijd heel druk in mijn hoofd, dat ik mentaal steeds relaxter word. En, en, gewoon kan genieten van het proces of zo heeft die stempel heb je ooit gekregen adhd mm, ja ik heb uh, ja ik heb die stempel ooit gehad op de middelbare school uh, ik heb toen ook een tijdje van die medicatie gebruikt maar nou, dan ben ik toen weer heel snel mee gekapt want daar werd ik echt helemaal psychopaat van <laughs> um, dus dus ik ben daar bijvoorbeeld wel echt als mijn kinderen adhd zouden hebben waar best een kans op is als je dat als ouder hebt uh, ik zou medicatie nooit doen nee hoor, ik kan wel talent ik. zien ja, daarom en, en dat dan merk dan ik, ik altijd juist. Ik Toch? ben heel Deze blij jongen, met ADHD. Kijk, nee, was het in 2000... Wanneer zijn hij met de podcast begonnen? 2020. 2020 en toen na vier maanden, toen kregen we samen kantoor. Ja. En we gaan, zeg maar, samenwerken. En hij zit tegenover mij. Eén, zeg maar, super druk natuurlijk. Vind ik verder helemaal niet erg, maar heel beweeglijk. <lacht> dus het leidde mij dit af, doen. want ik moet echt zeg maar, helemaal gefocust Ik weet zijn. niet hoe vaak een trillend voetje in beeld straks, maar... <lacht> ja, uh, ja, precies. <lacht> En twee, dat meet ik wel aan hem, van hij ging maar door, hm. hij ging maar door. Waar ik ondertussen even rustig aan ging doen, even een pauze en dan bleef maar doorgaan. ik dacht, oh joh, ik moet ook weer aan het werk gaan. En ik heb van hem echt die werkethiek uh, uh, ja, geleerd van blijf gewoon doorgaan. Je kan makkelijk doorgaan. Mentaal denk je misschien van ja, ik wil nu een pauze hebben, maar eigenlijk hoef je geen pauze. Hm. Het is gewoon puur dat je gewoon lui bent geworden omdat je altijd op school <lacht> hebt gezeten, maar je moet gewoon gas geven. En dat heb ik wel echt van hem geleerd. Zo'n dus nu langs pauze is best oké, okay, joh. Ja. Af en toe, één keer op een dag. Ja. Ja, oh ja, op een ja, zonder ja. telefoon, ja. helemaal gekloot. Ja. Gewoon even ja, het we Heeft het de, de, de vriendschap vrienden. ooit onder druk staan? Nee. Of in ieder geval voor mij niet. Ik weet niet, misschien voor jou. Die kwam heel snel aan. <laughs> uh, maar ik zou denken, het ja, oké, denken. Maar dan maar denk ik hij niet. Hij snel, hij is snel. Stap. Ik ja, moest niet nadenken. Denk, ja. voor mij niet. Nee, maar. ik denk niet, uh, nee, niet, niet direct of zo. Man. En sommige mensen zouden zeggen van Oeh, eng, weet je wel. Samen een business bouwen en je Ja, hebt maar dat is en... bij ons natuurlijk gegaan. Ja. Hadden we hadden eerst onze bedrijven ja. en daarna hadden we de podcast. En natuurlijk, met de podcast hadden we soms wel heftige discussies. Maar we zijn dat allebei gewend omdat we uit een gezin komen waar dat gewoon kon. Hmm. Dus je kan gewoon lekker een discussie hebben en daarna ben je nog steeds vriendjes. Ja hoe we goed met elkaar konden praten en ook over de misschien over de irritaties over de problemen die we met elkaar ervaarden zodat we het vroegtijdig konden oplossen mm -hmm. en we hebben gewoon gemerkt van ja hij bouwde zijn business ik bouwde mijn business en ondertussen konden we met elkaar praten van ja wat gaat er mis hoe kun je dat beter doen mm. Dus toen wij alle focus hadden op de lotgenoot podcast je ja, werkt eigenlijk al twee en half jaar met elkaar zonder echt met elkaar te werken mm. dus dat ging gewoon Hartstikke goed. Al een redelijke proefperiode doorlopen. Ja precies. precies. Ja. Hey, wat is de toekomst? Als we, weet ik veel. Hoe ver kijken jullie vooruit? Ja, Oeh, we zijn nu bezig met het schrijven van zo'n b-hack. Oh ja? Best lastig. Heb je maar geformuleerd? Uh, nee, Nee, nee, nee, nee dan dan nog niet. Big Harry ik, uh, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar Wel steeds meer dat ik ook ja, mijn eigen why wat meer begin te ontdekken ja. ofzo. Dus, dus dat is wel ook interessant om te zien van hey, waar komt dat nou vandaan? Dus is dat geld verdienen of is het wat anders? Uh, geld verdienen speelt altijd een rol, maar dat is ook enerzijds omdat het... In het leven zijn er heel veel mooie dingen waar je van kunt genieten. Ja. Jij omschreef dit ook heel mooi, we hebben allebei ons why uitgeschreven van elkaar gelezen. Ja. Dat Ik heb altijd gehad dat als er iets vetters is of mooiers is, waarom zou ik dat dan niet willen meemaken of zien? Ik wil alles uit het leven kunnen halen. En dat heeft ermee te maken gehad dat ik op feestjes, uh, weet ik van MDMA ging proberen. Uh, dat ik als ik ging drinken soms even helemaal uh, door het lint ging. Mm -hmm. Maar ook dat ik, uh, weet ik veel, uh, de, een tijdje gothic wou zijn toen ik klein was. Omdat ik dacht, ja, misschien is dat fucking vet. En toen ging ik breakdansen en toen karate doen. Ik wil het allemaal ontdekken. Mm -hmm. En datzelfde heb ik ook met de mooiste dingen in het leven. Vakantiebestemmingen, auto's, woningen. Je kunt er een max in halen. Ik vind ondernemen tof om te doen. De scoreboards van ondernemen zijn vaak geld. Mm -hmm. Als ik daar dan ook nog eens de mooiste dingen mee kan doen, ja, dan vind ik geld een belangrijk ding. Omdat ik daar dingen mee kan doen die me tof lijken. Mm -hmm. Maar het is niet een end al be al Ik verdien nu genoeg en ik vind het gewoon tof zo. Mm. Alleen voor het scorebordje vind ik het wel mooi om meer geld te kunnen verdienen. Maar die echte why voor mij zit hem veel meer in het onzekere jongetje dat ik was toen ik jong was. In het feit dat ik. Ik zou willen dat elke jonge man in Nederland een wijsgeer heeft... waar hij vanaf jonge leeftijd naar op kan kijken en van kan leren. Het probleem dat ik heel erg ervaarde is... een docent zegt tegen jou, ja, je moet dit en dit doen. Maar jij ambieert niet wat die docent heeft. Jij respecteert de docent misschien niet eens echt. Je denkt, ja, je staat hier, je hebt hier helemaal geen zin in. Dus heel veel mannen missen echt een voorbeeld voor hun... Mm. En ook echt een voorbeeld dat hun kan helpen om te ontdekken wat zij willen doen. Want een vaderfiguur hebben er heel veel wel, maar dan is er vaak weer papa is arts. Dus ik moet ook arts worden. En dus mm. weer op een toxic manier. Dat dat... Mm. Dus ja, ik zou dat zelf heel graag uh, willen hebben toen ik jong was. En ik zou dat heel graag op een digitale manier, wat voor manier daar ook, willen bieden aan Jonge dat is misschien de, de grotere gedachte achter de lotgenoten podcast dan ergens wel ja toen ik dat zat uitschrijven dat ik van ja eigenlijk mm. klikt dat nu al best wel uh, mm. dat, dat dat dat dat een effect daarvan is en in het begin niet want in het begin kan je ego niet van mijn ego dat ook niet van nou dan ga ik uh, de wijsgeer worden voor je jonge mannen om te laten zien hoe het leven werkt dan denk ik, ja dat die, die guy ben ik ook niet mm. nee. nee nee en jouw why nou ik denk wat hij net zei daar geloof ik er wel heel oh. erg in uh, vroeger had je voor Max Aurelius toen hij opgroeide had hij ook zijn eigen leermeesters dus waarom hebben we dat over tijd, zijn we dat in één keer verloren of zo? Ja. Ik denk dat dat zeker terug moet komen. En je ziet ook dat heel veel jonge gasten, en wij eigenlijk ook, daarom zijn we de podcast begonnen, zoeken naar zulke mensen. Je wilt niet naar een video kijken met iemand die het allemaal al heeft gemaakt en dan een ja, heel erg onpersoonlijke video waarin hij gewoon vertelt van ja, zo doe je het. Mm. Nee, je wilt het voor je eigen situatie weten, met mm. je eigen problemen. Als ik dan echt kijk naar mijn why, ben ik dat nog heel erg aan het ontdekken. Ik zie het leven als een spel. En een spel, um, dan blijf je niet zitten op level 5, maar je wilt ook naar level 6 gaan. En als je naar level 6 gaat, waarom niet naar level 50? Klopt, zo, zo heb ik dat gelijk getrokken. Maar zo heb ik leeftijd ook gezien. Want op een gegeven moment word je ouder en dan denk je soms kut, ik word best wel oud, weet je wel. En toen zei level iemand tegen 7, mij, 5. weet je, het leven is gewoon een game. Ja. En elk jaar kom je level hoger. Toen ja. denk, hey, ja, dat <laughs> dan denk ik, hé, dat ga ik een helemaal ja. dat ja, ja, hey, is wel zo. Ja, dat is gewoon zo. Klopt. Ja. Hé, hey, en terug naar de podcast. Als jullie, uh, weet ik veel, over vijf jaar, denk je dat je... Wat, wat, wat is de ambitie? Ja kijk, ik vind het heel erg lastig om te zeggen wat per se over vijf of tien jaar gebeurt. Um, we hebben ook geleerd van oké, okay, zet doelen voor twaalf maanden en ga mm. kijken hoe je het binnen drie maanden kan realiseren. Mm. Want vaak kan je het ook in drie maanden doen. Maar ja, je hebt gewoon heel veel ruis eromheen wat allemaal onnodig is. Ja. Oké okay, prima, gaat het in drie maanden doen. Maar nou, als je dat elk kwartaal doet, ja dan binnen vijf jaar weet je niet waar je staat. Er is ook een quote van Tony Robbins. Mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen, maar onderschatten wat ze zeg maar, in vijf jaar kunnen doen. Mm -hmm. Vijf jaar geleden, toen was ik twintig, was ik nog aan het studeren. Wist ik niet eens dat ik überhaupt ging ondernemen. Dus moet je voorstellen hoe het dan over vijf jaar, jaar uitziet. Ja. Ja. Dus gewoon per jaar kijken. Ja, maar wel grootse doelen. Als in van we hebben wel gesprekken dat we... Ja, gewoon heel veel impact willen maken. Zowel financieel als, als qua waarde en dingen die we doen. Dus dat is wel ons ding. Hè? Je ziet veel creators willen puur createn. Mm -hmm. Wij vinden het maken heel cool, maar wij zijn ondernemers first. Mm. En we willen fucking veel impact maken als ondernemers. Dus dat is altijd die drijfveer die er zit. Financieel gezien, formaat gezien, impact gezien. Ja, dat is wel belangrijk om te benadrukken. We praten vaak over geld, hè? ook in onze podcast. Alleen geld is leuk, want dat kan je kwantificeren. Maar wij en we zijn het leukst, gewoon heel uh, oppervlakkig. Precies. <laughs> heel erg maar wij vinden het leukst om gewoon impact te maken. Mm. Mijn eerste bedrijf met Neil Student was niet om mijn ego te strelen. Maar was gewoon puur omdat ik andere mensen wil helpen. En zoveel mogelijk en zo, mm. zo groot mogelijk. En dat had jij eigenlijk ook. Weet je, met alles wat jij doet, ook met de podcast. Het is altijd van oké. Okay, ook al is het maar de ene persoon die ik kan helpen als die de podcast kijkt. Dan hebben wij al voldaan, gevoel bij onszelf. Alles wat ik succesvol heb gedaan. Ik heb ook dingen puur gedaan voor geld. Dat ging bij mij altijd mis. Mm. Want dan doordacht ik het niet. Mm. Of dan was mijn doorzettingsvermogen daar niet. Mm -mm. En ja, dan, dan, dan houdt het, het ook niet goed. Nee. nee. Mm. Langer dan uh, mijn gemiddelde aflevering worden, jongens. Toch oh. wel? Toch aardig. Ik heb geen idee hoe lang het is, maar langer dan 20 minuten volgens mij. Dat denk ja. ik. Ja. Maar ik jullie danken voor dit gesprek. Ja, yes, yes, okay. Jij bedankt. bedankt. Ja, leuk gesprek. Hey. Heel graag gedaan. En uh, dankjewel voor het uh, kijken. En uh, zeker als je als jonge ondernemer hebt zitten kijken, denk dat er wel wat lesjes uit te trekken zijn. En als oude ondernemer ook trouwens. Dus uh, ik vond het heel leuk dat je kijkt. Vind je het kanaal leuk? Abonneer je dan uh, hieronder of abonneer je als je zit te luisteren naar de podcast. Voor nu, dankjewel. Hoi!